Goedemiddag, ik ben Remco en ik loop nu in Bakken. En Bakkum is erg aantrekkelijk om te wonen. We noemen het even de duinen, de zee, allemaal op loop- en fietsafstand. Maar ook die prachtige jaren, 30 woningen, zijn mooi om te zien. En ik krijg er binnenkort één in de verkoop. Dat is de woning hier achter mij. Een leuke hoekwoning met een flinke tuin en uitstekend onderhouden. Dus hebben jullie interesse, bel met mij op 0251 655 086.